durf wel te zeggen, best slim, maar die, die, die, die techniek is nog veel slimmer. Die, die techniek, techniek is, veel is nog slimmer. veel slimmer en mensen, kan zeggen het weleens, mensen zeggen wel eens: die techniek is slim, maar techniek op zich is niks. Techniek is wat mensen programmeren, dat wordt techniek. Dus het is onzin om, om een kwaliteit te dichten aan de techniek zelf. De techniek, zelf, de techniek zelf, zelf wordt natuurlijk door ons gemaakt. De techniek Wij zelf, dat is wat ons Beter maakt en als die techniek er niet was en die mensen die dat kunnen programmeren, dan was, was, was mijn leven niks meer waard. Eigenlijk. Welke houding uh, is, het, is het meest uh, wenselijk in deze ontwikkeling? Mag ik even de, het vertrouwen in de technologie sterker nog?